Ja, denk je aan Antarctica, dan denk je natuurlijk aan pinguïns. Misschien wel de grappigste vogels ter wereld. Althans, zeker de manier waarop ze lopen, of beter gezegd waggelen. Maar naast ontzettend grappig, zijn pingwins ook ontzettend bijzonder. Want deze vogels waren niet altijd de waggelende wateracrobaten die ze nu zijn. Alle pinguinsoorten die we kennen, stammen af van één oerpingwin. Die in de loop van de evolutie zijn vermogen tot vliegen is verloren omdat hij steeds beter was aangepast aan het leven in de zee. Die hoefde dus nooit meer te vliegen, omdat hij al het voedsel zo uit de oceaan haalde. Dus werden zijn vleugels steeds korter en korter en kregen ze de vorm van een flap. En we kennen penguins als vaak kleine wiebelende vogeltjes. Maar vergis je niet, de grootste penguins ter wereld, keizerspenguins, zijn geen kleine jongens. En daarom heb ik er eentje meegenomen. Check. Keizerspinguins kunnen 1,20 meter lang worden en bijna 50 kilo zwaar. Reuzepinguins, zo groot als een zesjarig kind. Ze leven met duizenden of soms wel tienduizenden samen in gigantische kolonies op Antarctica. En het leven daar is alles behalve gemakkelijk. Maar voor een warmbloedige vogel die eieren legt, helemaal. Keizerspinguinvrouwtjes leggen maar één ei, een groot ei, waar ze al hun energie in stoppen. Dus als het ei eenmaal is gelegd, dan zijn ze uitgeput en moeten ze eten. Dan laten ze het ei achter bij papa, terwijl ze zelf een barre tocht ondernemen. Van soms wel een dikke 100 kilometer naar de open oceaan. En op pinguintempo gaat dat niet al te snel. Eenmaal aangekomen duiken ze meteen de ijskoude Poolzee in, waar ze zich in twee maanden lang tonnetje rond eten. Maar al die tijd zit het mannetje dus met dat ei opgescheept. En zijn allerbelangrijkste taak is het ei warm houden. Maar wat doe je met dat ene grote ei als de ijskristallen aan je snavel hangen... en de droge polwind om je oren zuist? Op het ei zitten, zoals andere vogels, heeft niet zoveel zin. Dan zou het meteen bevriezen. In plaats daarvan leggen de mannetjes het ei bovenop hun voetjes. En dan hangen hun buikje erover. Dat houden ze vol tot de kuikens uit het ei komen. Rond die tijd komt mama volledig vetgemest terug en begint dan met het uitbraken van al het opgespaarde voedsel om haar baby eten te geven. En dat is ook het moment dat de taak van het mannetje erop zit. Ook hij is nu uitgehongerd. En moet diezelfde barre tocht ondernemen als het vrouwtje